Kom naar buiten met je handen omhoog. Hey, staan blijven. C achtervolging. Eén persoon gaat tot de voet vandoor. Staan blijven. Hallo mensen, leuk dat jullie kijken naar deze nieuwe video. Mijn naam is GTA5L SPD Varamor en vandaag ga ik op pad met Wim. Met de Vito in dit geval, gemaakt door Team Mwa. Ja. Nieuwe striping erop. Uh, helemaal mooi. Voertuig zullen we even controleren. Zo, dat was dat. Een voertuig is gecontroleerd. Als het goed is, zou er een werkverlichting op moeten zitten. Maar ik vind hem niet. En wij zitten vast. We kunnen wel vooruit, maar niet meer achteruit. Dat is altijd handig, hè? Nou, nou ja, maar gaan we zo. Hopelijk hoeven we niet achteruit te rijden vandaag. Uh, ja, eigenlijk. Uh geen bijzonderheden reden om te melden. We gaan wel meteen ons kogel weer een vest aantrekken. En zoals jullie weten hebben we een nieuwe. Maar we moeten hem altijd heel lang zoeken. We hebben namelijk een melding van een overval. Een robberie. Dit ding rijdt graag. Maar bijna geen geluid. En als je geluid maakt, klinkt dat het een heel oud busje is. Oh, daar staat een motor. Ja, hij rijdt graag. Zo. Hij, hij trekt heel langzaam op en ineens is hij super snel. De conclusie is, we komen er uiteindelijk wel. Um, of het doel is dat we uiteindelijk op onze bestemming komen. En dat gaat ook wel lukken. Um, we zijn dus nu ter plaatse bij mogelijke overval. Laat, laten we zeggen, het is een overvalalarm geweest. Hey, night, op dit moment zien we wel iemand met de handen omhoog staan. We zien ook iemand met een vuurwapen zelfs. Het is mogelijk al geschoten. Zeker, we wil met spoed een, en een erbij. Iedereen weg hier. Oe, die... Kan ik hier? Uh... Ik ben even stopt, even. Ah, nee, daar leeft voor iemand. Kom naar buiten met je handen omhoog. Handen omhoog. Zwaar wapen, jongens, zwaar vuurwapen. Handen omhoog, mevrouw. Handen omhoog. Geen rare dingen doen. Ik ga naar binnen. Lijkt onder controle. Wapen heeft ze laten vallen. Waar is mijn vuurwapen heen? Ah, die kan hier niet in de winkel. Oké, okay, raar. Hoe kom ik daar achter? ik kan nog niet springen en zo. Nou, even omdraaien. In ieder geval uh, genoeg in, in te plaatsen. Dat is een beetje buggy. Zo. Gaat goed. We konden niet met ons vuurwapen die winkel binnen, dat is iets van GTA ofzo. Um, en we konden, ja, we kunnen hier niet rennen of springen, dat kan allemaal niet. Zodra we buiten komen kunnen we wel rennen en we springen en ons vuurwapen pakken. Maar okay. goed, we hebben het onder controle, gelukkig begon ze niet te schieten, want er waren we echt constant. O, hoe zit dat met die Hyundai's, ik snap dat niet. Die hebben elke kleur, behalve de witte, daar ook weer. Ik snap het niet. Um, ja goed, clear traffic and nou, we komen niet achteruit hè. Zet, we zijn weer inzetbaar. We gaan hier even ons vestje uitdoen. Zo, en we hebben de taser ook weer terug zoals ik al had gemeld en zodra de, het vest had ik in de vorige video LSPDVAL video gezegd. Zodra het vest aangaat moet de taser weg, want het is of het vest of de taser, het kan niet beide. Maar oh, goed, dus uh, ik vind het niet erg om die taser even snel af te doen. Zodra we um, een kogelwerend vest aan moeten hebben, want ik benoemde ook al in de vorige video. Uh, Zo'n taser, die heb je waarschijnlijk, die ga je niet zo snel gebruiken als je een uh, kogelwerend vest nodig hebt, dan heb je ook wel een vuurwapen nodig denk ik dag collega uh, het is een redelijk rustige dienst tot nu toe um, en uh, we krijgen nu wel een melding of we even willen gaan kijken op een locatie waar mogelijk wat uh, uh, redelijk dure auto's staan en die dure auto's die zijn mogelijk ook gestolen dus uh, we moeten daar even een onderzoekje gaan doen, van, uh, is een verzoek vanuit de meldkamer. Dit is een uh, periode 2, het zou misschien zelfs een periode 3 kunnen zijn. Hè? Periode 3 houdt eigenlijk in dat het binnen 24 uur moet worden afgehandeld, dan wel um, door een wijkagent of door kan worden geschoven naar een wijkagent. In dit geval is dat niet, uh, ja is het dan wel net niet, want je zou zeggen ja je kunt daar wel 24 uur over doen om daar te gaan kijken. Maar hetzelfde, dat zijn ze over twee uurtjes weg met die auto's. Uh, dus dat wilde je niet hebben. Dus we gaan er nu even naartoe. En we zijn er ook al bijna. Uh, ik ga daar niet voor door een rood uh, verkeerslicht te rijden. Dat vind ik allemaal overbodig. We hadden net misschien wel even een puntje waarvan we zeiden dat uh, mag normaal gesproken niet Maar voor nu gaan we gewoon uh, even op onderzoek uit. dan zou het hier links moeten zijn bij de auto repair shop er staan al wat dure voertuigen buiten ik zie dat twee naar achter daar zo en hier zo vins wat is dat geen idee even kijken vins ik neem aan dat dit vins vehicle Oh, uh, VLL? Nee Ik ga het hè? volgende kenteken voor een aantrekken. 1, 5, Tango, Victor, Whiskey, 3, okay, sowieso worden onderzocht. Een traffic violation. Een traffic violation. Ik zat hier nog check-fin? Of Ofzo? Nou, het zal wel. Ja, weet je, het gaat, het gaat waarschijnlijk om voertuigen die binnen staan. Dus we gaan binnen even kijken. Ja. Er uh, zijn meerdere personen hier binnen. Gedag Allen. Ik kom even een bezoekje brengen aan deze mooie auto's. Oké, okay. jij? Ik ga het volgende kenteken voor je aantrekken. Ja. 1, 8, tango. Bravo. Hallo. Bravo. 6, 2, 2. denk ik jij dan? Hier ben jij dan? Hey, blijf eens staan. Hallo. Hallo, doe eens even rustig, ik vertrouw hem niet. Maar van jou ga ik een identiteitsbewijs zien. Hey, staan blijven. C-achtervolging, Eén persoon gaat tot de voet vandoor. Ik krijg een backup gevraagd. Staan blijven. Hij heeft geen wapen, collega's. Maar toch goed dat jullie niet het roepen. Staan blijven. Hij is snel. Ze maken wel een rondje terug naar de autodealer. Dat is fijn. Kom op. Staan blijven. alle gaat hier naar rechts dan kan ik hem hier zo afsnijden nee dat dit is dus niet jammer ja wim raakt buiten adem iemand met een fiets of zoiets hij heeft een koffertje ik weet niet wat in het koffertje zit maar die had hij net niet rij je maar aan rij iemand rij je maar staan blijven kom op hey. stoppen nu Er zijn meer eenheden erbij ik hou hem niet meer namelijk. We uh, moeten even afstand nemen, anders gaat hij dood. Copy that. We're moving right now. Yeah. Hey, I'm We should chill some ja, als je gaat rennen, daar hebben we dan nog niks aan. Kom je met die motor? Hier is, hier is. Pak hem, pak hem, pak hem. Ja, je bent aangehouden, vriend. aan een koffertje hè? waar is dat koffertje heen jongens nu heeft hij dat koffertje gedaan het ligt hier ergens in de in de muur ofzo oh. nou, weet je wat ik pak jouw motor even en ik rij even terug naar uh... Ik weet wel. Naar die virkel uh, shop gebeuren. Laten we er heel duidelijk over zijn. Die um, Iedereen die hier staat die heeft niks te maken met die voertuigen die werken. Die werken hier gewoon voor de kost. Um, voor de kost die uh, baas die dus al wegrende. Dat is de persoon die... Um, wij hebben gevangen en de persoon waar we mee willen gaan praten. Fictief hebben wij iedereen zijn gegevens hier gecontroleerd opgeschreven. En is deze zaak nu overgedragen aan de recherche waar later wordt onderzocht. Waar die voertuigen naartoe zijn, wie dat allemaal zijn, of ze illegaal werken. En wat die baas die wat hier wegrendende ermee te maken had. Eind goed, al goed, zullen we maar zeggen. Wij gaan door. To all unit. We gaan In... <coughs> gewoon kant op je, Oh, dit wordt leuk. Ook wel een het geen van mij, want het was DSI-melding. Maar wij gaan gewoon meerijden. Beetje actie mag, toch? Kogelerentje aan. En Karma. We zijn wel half dood, we gaan maar even een snackje eten en uh, bijkomen. Hoppakee, zo doen we dat. Zijn hand. Ja, dat is een, zwaar, uh, een zware criminele pakken. Die is hier gespot. Misschien dat deze er wel bij is. In ieder geval... Uh, hij komt van de FBI. Ah, oh, het zijn meerdere. Ik zie het alweer. Ik zie heel veel rode stipjes. Dit gaat volledig finaal fout. Ja, een leuke video hè? Ja, het zijn er heel veel. Wel op een afgelegen gebied. Nope. Verkeerde knap. Oh, nee. Er wordt nu al geschoten. Maar deze dispatch is er de wel. Oh, we'll Stoppen. dat jullie er een hebben. Ja, we hebben alles en iedereen. Goed. Hier wordt het één grote PD. Wij gaan daarvoor ook een, uh, van alles oproepen. Dit. En we gaan alle voertuigen in beslag nemen. Uiteraard. gelukkig tot de DSI dus wel ter plaatse kwam die hebben het hier opgelost nou, wij blijven nog even wachten ik zie jullie zo als iedereen netjes is dus de aanhalingsteg is opgeruimd, en, um, of alles is opgeruimd, zal ik maar zeggen. En uh, zodra alle voertuigen ook uh, mee zijn genomen. we de kogel weer een het wel vet. Weet je wat, wij gaan lekker, want hier gaat het heel lang. Nog heel lang kunnen duren. Ze zijn er in ieder geval mee bezig. Wellicht dat we nog wat geluidjes horen van uh, fotocamera's. Zoals die. Maar dan gaat hoe ver je uit het gebied rijdt, die blijf je horen. Dus daar moeten we even mee dealen. Maar uh, voor nu uh, kunnen wij door. En wij gaan de andere kant op, anders uh, rijden we een beetje uit ons gebied. ...uit het leuke gebied. Oh. Killer clown met een vuurwapen gespot, altijd leuk. Hier staan nog wat collega's, we gaan er een beetje ruim omheen. Anders denkt hij ook van, wat doe jij nou? Know? Blauw even aan, blauw even uit. Die rode stipjes op de kaart, ja die gaan zich nu verspreiden heeft allemaal niks te maken met de melding, dat is puur um, uh, die dode mensen. Hier loopt hij. Hij, staan blijven. Hij heeft, uh, heeft geen mes in ieder geval. Of uh, geen pistool. Ja, ik weet hoe dit gaat. Laatst bleef ook achter eentje aanrijden. Die pakte uiteindelijk een auto en werd één grote chaos. Dat gaan we dus niet meer doen, hè? Even uh, afstand houden. En dan deze erop. Stoppen! Ja dit gaat weer de verkeerde kant op. We gaan toch hem een... stoppen! Staan blijven! Kom op, staan blijven! Uh, OC, achtervolging, killer clown, of in ieder geval een clown met een kapotte fles. Mogelijk steekwapen, verdere wapens onbekend, taser inzet, het eerste keer mislukt, we gaan het zo nog een keer proberen, maar graag een potje erbij. En we zitten wel lekker lang te rennen. Ik word niet goed van al dat geren. Er was een tijd dat Wim sneller was en we binnen 5 seconden klaar waren, maar nu zijn ze even snel. Ja we zijn wel iets sneller. Hello. You or what? Shit weer mis. Kom op! Staan blijven! So. Er is een script of plugin of hoe je het ook wilt noemen Voor 5M En ik meen dat dat was There's met de R in Daarom in sloeg the the line line ik net line line ook En dat is um, dat je met de R kun je dan uh, heel snel switchen van taser naar vuurwapen. En ik weet niet of dat ook in uh, singleplayer kan. Of daar ook iets voor is. Hij had een vuurwapen bij. Uh, dus dat is uh, dat was gevaarlijk. De foto op zijn uh, ID, <laughs> dat is hetzelfde gezicht als hier, dus hij. Ja. nou goed, zo heeft hij ook een ID-foto laten maken. Misschien ziet hij wel zo in het echt ook uit. Uh, hey, luister, jij bent aangehouden verboden over verboden wapenbezit, negeren, antwoordelijke veld maak ik ervan, uh, ja, stopteken kan ik niet echt noemen, uh, poging tot diefstal van een voertuig, want dat was je wel aan het proberen geloof ik. Uh, en mogelijke bedreiging, want ik weet niet waar de melding vandaan kwam, maar je hebt dus iets gedaan blijkbaar, en uh, verboden wapenbezit had ik al gezegd, kom transport heen naar deze kant, dan bij wij kunnen uh, terug naar onze auto. Voor nu ga ik jullie wel bedanken voor het kijken, uh, want ik moet er vandoor, en ik heb eigenlijk geen idee hoe lang deze video is. Maar er is genoeg gebeurd van een overval tot een uh, grote schietpartij. Tot een uh, killer clown die we achterna hebben gezeten. Dus uh, ik zou zeggen tot de volgende video. Uh, ja, Doei. Yo.